Oh, ja, ja, zeker. Da, da, da. Het blijft echt een leuke attractie. Da, da, da. Ja. Um, dus daar gaan we even heen. Ik ga het eerste ritje wel filmen. Maar we gaan er altijd zo ver heen. Daar komt Het is daar nooit zo druk. En dat is gewoon fijn. dat het Nu is daar alles in vijf of nul minuten. Ja. Oh, ik zoom in één keer in. O oh, jee. Dat oh. gaat mis. Maar dan gaan we dus heen. Ja. Ik ben net ook in de baron geweest, ja. maar omdat ik nu een uh, Jobby Gimbal heb, Gorillapot, um, kan ik niet heel lang filmen, want het is best zwaar. Dus dan gaan we daar even heen naar wow, Bovenhok. Kijk, uh, hoe heet het? De uh, Pagode, daar is lekker een uh, feestal daar in de vette. Daar zit de punt van pagode in. Ik kan wel laten zien hoe het eruit ziet. Zonder pagode, zonder punt. Ik zoom lekker op je gezicht in. Zonder punt. Nou, hier heb je dus de pagode zonder punt. Hij is best gek. Want jij bent gewend dat er een punt op zit. In dat ding zit de punt. Je kan nog wel even van Togel Pagode. Oh nee, die is ook gesloten. Maar ik kan wel een beetje. Kijk, ik probeer wel hierboven een beetje te filmen. Dit is je nu aan de hand. Dat zie je, ik kan er een beetje doorheen kijken zo. Je ziet dat daar een medewerker staat. Kijk, die kan je van hier zien. En het is, het is goed bezig, vind ik, met de pagode aan het vernieuwen. Gracias. Zo oh, mooi kijk dan. Maar we zitten niet helaas niet op een draaischijf. Geinig soms om hier te zijn, want je hebt van die draaimodus die je zelf kan besturen. Je hebt ook van die ronde uh, ton dingen hier kan je mee draaien. Vila Volta, ik ga op de top. Zo, oh, yo. Dus, als je loslaat, dan ga je daar volgen. We gaan even naar een keer Villa Volta. Daar zijn we al heel lang niet meer in geweest. Laatste was dat uh, Edie erin ging, omdat ik daar best wel snel misselijk Ik kan wel, maar ik, ik ben er nu wel weer een beetje aan gewend. <lacht> ho, ho. Ah! De show begint daar net, dus we gaan er even niet in. Want als we dat daar... Ja, we gaan erin. We rennen. We rennen trouwens, nu, zoep De show begint. Ja, dat vind ik wel goed. Ja, dat vind ik wel goed. Miauw! Miauw! Nou ja, mensen lopen niet door. Nee! Nee! De deuren! En nu moeten we 10 minuten wachten. de boekenrijden naar schillige nachtgisten die volgens midden de midden-nachtse op op gezeten door de donkere nachtelijke hemel werden en zelfs afgesloten huizen konden binnenbrengen. de boekenrijers alle dat is ze moeten zelf dus uitgenomen met een, een gewoon van het pak yeah, dat moeten ze ja dat zeker marie dat zeker ik heb gehoord dat het nacht is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 Er was licht achter de ramen en het was een gloedstil. Geen monnikenzang zang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur, gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken, vreemd.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 Hugo van de Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot een keer en roept niet de toren des Heeren over u af. Maar ik, ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar nu terug. Ik liep de mannen op de gang en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis.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 Eerst dan, als een edel mens met het reinig geweten van een pasgeboren kind uw woonsteden zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart, die bang, mijn gruwelijk lot, is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de toen. Van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt, waar ik zo eeuwig naar op mag. We zitten in de grote en dan gaat ie beginnen. Dit ja, dat is nieuw. Het blijft wel heel gaaf, Deze, het is, ook al je weet hoe het, ik weet in ieder geval, als je het niet weet dan moet je het zeker even op internet zoeken hoe werkt een Madhouse. Maar als je, ook al weet je het, je trapt er alsnog in, het is, zo, het is zo apart. Want die kamer, zou ik even uitleggen, je zit in een kamer, die grote kamer, die draait het meest. Jouw trein, waar jij zit, of, die gaat alleen maar zo. Die doet niet meer dan dat. Die kamer die draait dus mee, die hele kamer die draait, niet dat het hele huis draait, maar dat zit in een grote hal, zit dat dik hoor? en dat draait helemaal rond. Maar toch heb je het effect dat je over de kop gaat. Ja, maar ik dacht op één stuk toen we over de kop gingen, was ik even, omdat ik in mijn, omdat ik in mijn kijkgat keek, en ik keek even weer. Dan geloof je pas dat je ook echt een soort van over de, over de kop hangt. Alleen de rij, de rij staat hier. Ik ga kijk even kijken hoe lang. Yeah. Even kijken hoor. Hoe lang is de rij? 10 minuten is de rij. We kunnen beter even in uh, Symbolica. daar dus we zijn wel heel lang niet geweest hè. Toch? Dat is zeker waar. Hé, heb ik gezegd dat jij mij mocht filmen? Zeker! Dat heb je heb Ik heb het nooit gezegd. Geen toestemming. Video. Dit blokkeert. Nee. Maar we gaan dus nu naar uh, Symbolica. Daar gaan we heen. Ja, Salam Alla, alaikum. De Europa Of voor onze Chinese gasten. Legaal. Regel 651. Niet drinken. drinken verboten. Om nu bois pas. No drinking. Van drinken en drinken. Kon struikelen en heel. Zijn deze allemaal Kijk, wij gaan al eerder. Kijk. Er zit er nu een symbolica. Ik weet niet of jullie al zien. Denk ik niet? Ja, een beetje. back up Wat is er aan de hand? Trubbels? Oh yeah. pardoes! Ik heb iets slims bedacht! We bundelen onze kracht! Druk zoveel als je kan op het